هناك نتيجة أدريهم إصدان على موعدهم هناك يصنع الأوراق أخوتي هناك يصنع الأوراق هناك التوب القديم لكي تشوفوا المراحل انا شرم توبو بوتيم الورق كان يشبهم شحال هذه من التوب والله المراحل بس كان كان Ja, is heel mooi Het is niks En dan kan jij weer maar Ja. Voila. Oh, hier Hadden De presse. lakens. Door de kinderen werden alle, werd al alle het ijzer er afgehaald. En dan moesten ze dat in stukken snijden. En dan kwam het hier in deze bakken. En dan kwam het daar in die bakken. En dan die hamers, die maakten het steeds kleiner. En dan uiteindelijk kwam het in die laatste bak. En dan werd het daarna, werd het nog opgehangen hier op het zin. Kijk. Ja. Om verder te drogen. Ja, oké. Okay. Zie je dat? Er hangen allemaal papiertjes also. te drogen. Ja. En dat was ook kinderwerk. De kinderen moesten die papiertjes ophangen. Oké. Okay. En dit is om later Uit die vijver dat valt op dat rad. Oké. Okay. En daardoor gaan die stamper's ja. hier in het gebouw gaan op en neer. Oké. En je. Ja, die kan ik beschadigd door Ik denk explootie. 200. Ja. 200, dat ik ga Ja. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, het water even uit. Er was geen water meer, dat is goed. Nee, nee, nee. ja, nee, nee, nee, nee. Oh, dat is <laughs> Ja. Ja. Uh. هنا كانوا يصنعوا الجععة يعني البير رأخوتي دخلونا نشوفوك كانوا يصوّوا هذا الشيء إنخان أوتخان ستر نقدمة هل هذا Oké, en hij te zetten. gewoon. Ja. dan Ja. Weet je? Het zijn allemaal stoppen. Niet aantrekken, niet aantrekken. is zo. is zo. dat is het zo. Ja, wil ja, iemand een ja, een slokje bier? Wens ik niet. wil jij een slokje bier? Dat is Wendy. Dat dat dat dat dat dat dat dat dat ik weet niet of dat het. het nee. Nou, ik heb het zich gebouwd. Nou. Maar het ging naar rechts, zei inderdaad. Ja. Ja. Ik ja. ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik هذا هو المكان الذي يجعلنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن من نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن Hal wij de trein? Eerst naar de kerk en dan naar de trein. Gaan wij naar de kerk. Het is wel heel oud, kijk. Het is een goed hé. Ah, ja, een hele tramway. En de tram. De tramway is iets اوكي <تصفيق> اخوتي هذه كنيسه يعني قديمه في الوقت القديم Я не отниму качеву, просто туда ушли ли بعد ما خرجنا من الكنيسة خوتي نشوفوا أحد المدرسه قديمة هيا هيا مدرسة قديمة. <تصفيق> مالك طيب ولا شي حاجه هنا ها ولا كم كم بين ولا وادسنا zeggen zo goed. de drijf ah dabar vorige ik goed ik heb museum geweest ben ik twee mensen vergeten Hopelijk ik vergeet je ons niet ik pak die voor zich laten we eens het zo ja? Of moet je opa komen? Ja ja, ja, ja, ja, ja. 88? Ja, opa. 88? Ja, Volgende halte, halte dorp. Met onze remise. Vagateloos gebouw, halte dorp. Goed, we hebben een namelijk getal. ضرب النذورات اين دابا وقيلات بقا نمشيو بحالنا مبارك علينا نطلب من الله يعجبكم الفلوق لا تنساونااش بلايك واللي ما مشترك اشترك وتشاهد الفلوق الجاي السلام عليكم تشوس